Ik ben het initiatief begonnen, uh, Triathlon for Life, om uh, mensen zingeving te geven in het leven. Ik, uh, ik las uh, twee jaar geleden een uh, artikel in de NRC en dat was een uh, Jeroen van Giersbergen was met uh, allergieke Nijmegen gestart met zes man uit Eritrea om te gaan hardlopen, omdat dat zoveel energie gaf. En ik denk nou, dat is een fantastisch idee is om dat ook in Maastricht een hele en Heerlijk uh, toe te passen. En ik heb zelf de Ironman gedaan op 6 augustus. Ik ambieerde op een gegeven moment uh, een uh, sportieve uitdaging voor deze mensen. En daarom heb ik dit uh, gestart. Hoe is deze project ontstaan? Nou, dit project, ik ben benaderd door Michel Dekkers, de man die uh, uh, deze vluchtelingen begeleidt en, en uh, daarmee gaat sporten. Hij heeft mij benaderd om te eens samen te kijken naar initiatieven voor sport en bewegen voor vluchtelingen. Ik werk als sportmedewerker binnen het AZC in Heerle en Maastricht en ik faciliteer daar de sportmogelijkheden voor de vluchtelingen. En op die manier zijn we samen gaan kijken wat we konden doen. Uh, hij had heel veel affiniteit met uh, een triathlon, met hardlopen, en hij wil graag met die insteek uh, de vluchtelingen uh, en bewoners van de AZC bereiken. En voor ons is het natuurlijk een heel mooi doel uh, om de focus van deze mensen ook op iets anders te leggen. Dus ook op het, op het integreren, op uh, de gedachten op iets anders kunnen zetten. Uh, en niet alleen bezig zijn met het vluchten of het bezig zijn met Nederland of het land van herkomst. Maar gewoon de gedachten op het anders kunnen zetten en streven naar een nieuw doel. En wat verwacht u te behalen? Ik verwacht dat deze mensen uh, uh, doorzettingsvermogen of in ieder geval de discipline kunnen opbrengen. Zodat zij uh, volgend jaar een teamverband, ik wil met drie teams gaan deelnemen in de Ironman, dat ze de finish kunnen gaan halen. En, uh, ik verwacht een uh, degelijke samenwerking met die uh, mensen. En zij beginnen met uh, hardlopen en vervolgens gaan zij uh, bij uh, TCM zwemmen en later uh, fietsen. En de finish halen is het doel samen met een team. Het is het mooier om uh, samen te gaan hardlopen. En, uh, en eentje hardlopen, ander zwemt. Uh, in dit geval uh, 3,8 kilometer zwemmen en dan uh, fietsen 180. En degene die, die hardloopt, die doet dan de marathon. Als je dat een teamverband kunt doen, dan is dat fantastisch. En ervoor zorgen dat de mensen een gezonde en ja, leuke levensstijl hebben. En ook het sociale aspect is heel belangrijk. Want zoals je ziet, de mensen komen ook in contact met Nederlandse sporters. Met bewoners van de stad Maastricht. En op die manier ja, hopen we gewoon dat we iets heel moois kunnen neerzetten. En uh, vandaar, dat we hier vandaag de kick-off van hebben gegeven.